Met massamedia media bedoelen we media waarmee veel mensen kunnen worden bereikt. Je kunt massamedia onderverdelen in drie soorten. Allereerst heb je de gedrukte media. Omdat deze vorm van media al erg lang bestaat, wordt deze ook wel oude media genoemd. Bij gedrukte media horen kranten en tijdschriften. Kranten verschijnen meestal dagelijks, tijdschriften wekelijks of maandelijks. Zowel kranten als tijdschriften worden voor een doelgroep gemaakt. Een deel van de bevolking waarvoor de media speciaal is bedoeld. Zo zijn er tijdschriften voor jongeren of een specifieke hobby. De tweede groep is audiovisuele media. Media waarnaar je kunt luisteren en of kijken. Radio en televisie dus. Deze uitzendingen worden meestal gemaakt door omroepen. Je hebt een aantal soorten omroepen. Publieke omroepen, commerciële omroepen, regionale omroepen en internationale omroepen. Hierover in een andere video meer. De derde groep wordt ook wel nieuwe media genoemd. De interactieve media. Dit zijn bijvoorbeeld internet, mobiele telefonie, games, digitale fotografie en social media. Ze worden interactieve media genoemd omdat je een keuze hebt in de informatie die jij ontvangt en kun je vaak je mening geven over een bericht of foto die door een ander is geplaatst.